Er is een boekenkast en die kan je lezen. En dan kan je ook een boek van thuis pakken. En dan kan je het ruilen. Hier komen, Hier komen gietertjes en volgens mij emmer ook in. En dan kan je als elke dag moeten ze water krijgen. En dan kan je naar de sloot lopen. kan je het water geven en de planten water geven. Hier komen plantjes en die kan je ook ruilen. En dat was eigenlijk de kast.